Ik had met mezelf afgesproken, ik ga tien vlogs maken en ik mag pas oordelen wat ik ervan vind aan het einde van die tien afleveringen. En dat is een hele goede afspraak die ik met mezelf gemaakt heb gemaakt, want anders was ik al lang gestopt bij vlog drie. Ik merkte al gauw dat ik heel veel leuke reacties kreeg, omdat ik het best wel over een serieuzer onderwerp heb. Het gaat gelukkig ook niet echt om die volgers. Tuurlijk, je ego krijgt af en toe een boost. Dus ja, weet je, Nu vind ik het een hele mooie mijlpaal als ik op de 10.000 kom, maar dat komt wel. Wat ik heb gemerkt, is ik, ik zit in een niche, mijn vriendin ook.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 de beschrijving is uh, voor iedereen anders, denk ik. Ik denk ook niet dat er één goede, eenduidige beschrijving is. Maar als ik er naar kijk, dan is het eigenlijk de set van ongeschreven regels... de normen, waarden van een groep mensen, hun overtuigingen waar ze in geloven... Uh, hun angsten en hoe ze met elkaar werk doen. En ik, ik, misschien een betere manier om het te zeggen hoe je het snel ziet... is hoe een medewerker zich gedraagt als de baas uh, er niet is. Je hebt in elk bedrijf gewoon mensen die, niet, die, niet, die geen goede fit meer hebben met dat bedrijf. Er is niemand die de eerste dag op werk komt, hè, op zijn nieuwe baan en denkt, zo, over vier jaar ga ik hier de grootste azijnpisser worden. <lacht> hier. Maar toch gebeurt het. Sommige mensen gaan dan heel ver in, um, in een soort sabotagegedrag en da daar komen hele nare dingen uit in teams. Mensen elkaar niet vertrouwen, elkaar dwars gaan zitten en heel veel politiek gedrag. Ja, dat kom je in, in organisaties tegen en bij de ene organisatie is het, is het, is, is, zie je het heel veel. En bij andere organisaties hebben ze, ja, gaat het wat beter. Als we zo'n kick-off doen van cultuur, dan zie je zo'n groep mensen in de zaal. Nou, dan staat de helft staat zo. Want ja, ze vinden het allemaal heel spannend, van wat wordt er allemaal nou verteld. 10% staat zo, ja, yeah, weet je, eindelijk, laten we iets gaan doen. Nou, die mensen, die, daar, komen waar, daar vorm je meestal het cultuurteam van. Nou, dan staat er 70% zo van, ja, geen idee, ja, het kan wel het worden, maar ja, hoe gaat dit worden? En oh, daar zie ik wel een issue. En 20% staat echt zo, en staat met een hoofd nee te schillen van, ja, jongens, dit gaat nooit werken. Nou, en, en je energie, denk ik, dat je moet focussen op die 10 en die 70%. Die 70% kan beide kanten op. De azijnpissers kunnen zo iemand meten, ja, Ga nooit werken, en dan heb je nog meer azijnpissers. Mm -hmm. Of ze kunnen de positieve kant opslaan. Dus dat is waar we nu onze energie op, op richten. En, en, en soms is het heel mooi als azijnpissers ook meegaan. Maar ja, soms, uh, soms, soms is het niet anders, dan lukt dat niet.